Dames en heren, welkom terug bij deze bloednieuwe Bangerlitten video. Vandaag gaan we iets heel speciaals. Maar eerst, belangrijk, drop die like binnen 4 seconden, anders komt Slenderman in jouw huis. Je hebt nu 4 seconden. 4, 3, 2, ga je het halen. 1, 0. Ik hoop dat je die like hebt gedropt. Als je daar nu dan toch bent, subscribe even. Dit helpt mij flink. Zet ook even een notificatiebelletje aan. Als je niet weet of je moet, check de link in de beschrijving. Ik heb volledig uitgelegd hoe het moet. I catch you. Oké okay, dames en heren, we staan nu dus hier in het bos. Dit is een hele belangrijke plek, want Slenderman is hier een keren gezien. Tevens, ook Siren Head. Siren Head. is hier ook een keertje gezien. Dat kan ik aan jullie bewijzen. Hierzo, zijn wij nu in dit mega bos. Hier is geen licht te bekennen, behalve mij. Ik verplint mijzelf hier voor jullie. Ik doe dit voor jullie. Dus vandaag gaan we op zoek naar Slenderman en naar Cybernet. Als we hem tegenkomen. Ik hoop het echt heel erg. Maar ook weer niet. De hebben jullie al geliked? Want dat is heel belangrijk. Want Anders komt Slenderman in jouw kamer. Nou, neerstaan. Ik kan echt. Nou, daar gaan we dan. Ik zie hier al heel veel voetstappen. Kijk, voetstappen. Daar, dit gras, deurt. Het is een beetje kapot. Stap er tegen? Die moet het is een zijn. zijn. beetje is heel erg groot. groot, zo zo groot bijna. Dus kijk uit. Kijk uit, kijk uit, uit, uit. uit, je niet niet een rolling een de diep gaat. Want beetje een je een beetje een beetje een beetje een heb jij al een beetje een beetje een beetje een kamer? Subscribe ook even als je daar een bent. je nou, terug hier beetje Zoals je kan zien zijn we nog steeds in dit een en dan moet je niet mee stoppen, dit is heel gevaarlijk voor mij. Dus we gaan nu naar Slenderman ofzo. Oh, zo. Hey, zieken, zorg oh. Dus, we zagen ze weer Slenderman in dit mega bos. Dit mega bos. Nu gaan we op zoek naar Sirenet. Maar volgens mij is Slenderman daar nog. Hij is nog. Hij komt erop. We zijn hier nog steeds in dit mega bos. En wij hebben net Slenderman gespot. Wij hebben niet eens de Slenderman-spreuk hoeven te gebruiken. Hij was hier gewoon. Hoe speciaal was dat? Nu om Sirenet te vinden, moeten wij wel de Sirenhead spreuk Daarbij moet je je hand op de boom leggen. In drie keer Siren Head zeggen. Terwijl je nadenkt over Fuji. Dat is heel belangrijk, want die vulkaan die gaat uitbarsten. Oké. Okay. We lopen nu naar de speciale Siren Headboom. We moeten uitkijken. Hey mensen, we zijn net aangekomen bij de Siren Head Boom Hier gaan wij de Siren Head spreuk activeren. Daar gaan we. Siren Head. Siren Head. Zo. Sirenhead. Siren, Siren head is het daar met. Dat daar is gewoon Sirenhead. Oeh, Sirenet Oe Siren is daar. Kunnen jullie nagaan hoe erg Sirenet misschien nu wel poos is dat ik Sirenhead spreuk heb gebruikt op de boom. Met deze hand. Of met deze, ik weet het niet. Hij heeft een breed hoofd. Oh nee, de trein. Oh, Siren head. Dus hij heeft me net Siren Head gewoon gezien. Door Siren Head spreuk te doen. Maar nu wil ik hem eigenlijk wel aanvallen. <laughs> Dat grote boze bot. Dus dames en heren, we hebben net Siren Head opgeroepen met de Siren Head spruik. Hierdoor is hij super boos. Maar wij gaan proberen hem te bevechten. Met deze vuisten. Ik ga hem bevechten. Dit komt goed. Ik ga mijn zaklamp erbij pakken, want dit wordt heel erg. Oké, okay, daar gaat hij. zaklamp is aan. We gaan er voor, mensen. Kom siren Head! Cybernet! Ja, ja. Mensen, ik heb net Siren head aangevallen. Zal ik het nog een keer doen? Ik ga het nog een keer doen. Als jullie nu liken en subscriben op mijn kanaal, ga ik nog een keer Siren head aanvallen. Jullie hebben Mensen, ik ga weer Siren head aanvallen nu. Daar gaan we. Ik loop hier. Dit zijn een soort bladeren. Die heeft Cybernet achtergelaten om mij af te leiden van de realiteit. Cybernet is daar, mensen. Cybernet. Daar was Cybernet. Ik heb hem net zojuist weer aangevallen. Ik stop het niet. Like en subscribe nu, want dit is het einde van de video. Dus like en subscribe. Klik het belletje. Dillenhagens is de volgende die weg in haunten. Ik bedank jullie voor het kijken. Like en subscribe in de volgende 4 seconden om geluk te krijgen voor je hele leven. Wow, wow, wow, wat wow. is dat achter je? Wat? Oh, niet? Dus mensen, ik ben niet net kapot geslagen. Het zoveel pijn. Door Sirenet. Willen jullie mij weer genezen? Door de like in de volgende 4 seconden. Voor het geluk in je hele leven. Bedankt voor het kijken. Wacht, dames, heren. Dikke, vette.